Welkom bij Tomzorg. Heeft u binnen- of buitenshuis drempels van 3,5 tot 15 centimeter, dan heeft Tomzorg daar aluminium drempelhulpen voor die u zeer veilig kunnen helpen om met uw scootmobiel, rollator of scootmobiel deze drempel te overwinnen. Deze aluminium drempelplaten zijn allemaal uitgevoerd met een schuine aanrijkant. Wat veilig is om aan te rijden. Maar ook veilig in smalle doorgangen bij bijvoorbeeld flats. Dat je dus niet tegen de zijkant aan zou struikelen. Maar dat dit gewoon iets is waar je overheen stapt. Voorzien van ribbels. Dus met andere woorden veilig. Omdat je niet uitglijdt. En voorzien van gaten. Zodat de drempelhulp ook in de deuropening gefixeerd kan worden. Met handvat... Aluminium dus licht, dus indien gewenst kunt u ook zo'n drempelplaat makkelijk meenemen. Dus zoekt u een veilige manier om drempels van 3 tot 15 centimeter te overwinnen, dan is een aluminium drempelhulp een zeer goede keuze. Gaat u over dat aankoop, wens u natuurlijk daar heel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!